Hallo, ik ga met jullie even kijken naar het uh, programma Adpuzzle. Wat een prachtig programma, het is ook nog gratis, je kunt het bijna niet geloven. Nou, ik ben ingelogd, hier zie je dat rechtsboven. En uh, eerst gaan we even naar Search. Hier kun je eigenlijk allerlei filmpjes uh, vinden die je kunt hergebruiken. Dus uh, ik zit nu op YouTube en stel dat je zegt, ik wil een filmpje over Breuken... En nou, dan zie je hier al breuken, eh, snap je, studieskills. Nou, hier kun je dus alle filmpjes zeggen van, oké, okay, die wil ik eh, hergebruiken. En dan klik je alleen op Use it. Maar hier zie je nog meer programma's. National Geographic. Oké. Okay. Oh, daar staat nog bij breuken, dus die kunnen we even wegdoen. Hier zie je ziet prachtige filmpjes over natuur, over de panda. Nou, dus zo kun je eigenlijk je filmpjes vinden die anderen hebben gemaakt. Bij My Content kun je eigen filmpjes uploaden door te gaan op Create. En hier kun je upload video. Dus hier kun je straks je eigen video uploaden. Dit is de klas. Nou, hier kun je de klas aanmaken. Add klas, Een klasnaam geven. En hier kun je uiteindelijk jouw filmpje mee delen en dan kun je dat weer delen met de klas. En hier zie je bovenin Invite your students. Nou, dan kun je ze laten gebruiken een code of je kunt ze een link geven zodat ze makkelijk jouw klas kunnen vinden. Uh, dus dat is even het navigeren binnen AdPuze.